Dit is Flevoland en dit is Flevowegen.nl. Het wegen- en vaarwegenplatform voor iedereen die zich vlot en veilig door Flevoland wil bewegen. Wat je allemaal op dit platform kunt vinden, hebben we voor jou op een rijtje gezet. Wanneer er werkzaamheden zijn, weten onze medewerkers dit meestal als eerste. Alle geplande werkzaamheden melden wij ruim van tevoren op ons platform. En alle andere actuele omleidingen vind je via Twitter ook op Flevolwegen.nl. Als er een keer iets misgaat op de weg, of als er sprake is van calamiteiten, dan ben jij hier als eerste van op de hoogte dankzij onze website. Als je weet wat er aan de hand is, kun je op voorhand een andere route kiezen. Mocht er slecht weer op ons zijn, dan stellen we je hiervan op de hoogte. De verschillende kleurcodes geven aan. ...of het verstandig is je op de weg of op het water te begeven. Wij nemen jouw veiligheid serieus. Het is daarom raadzaam ons advies zoveel mogelijk op te volgen. Het platform laat zien wat er allemaal voor ingrijpende bouwprojecten op de agenda staan. Daarnaast geven we openheid van zaken door te laten zien wat al deze projecten gekost hebben... ...of wat er voor elk project begroot is. Zo weet je wat er speelt in jouw regio... En hoe jouw belastingcenten door ons worden ingezet. Omdat Provincie Flevoland heel graag van haar weg- en vaarweggebruikers hoort wat er allemaal beter kan, hebben we het mogelijk gemaakt via het platform een verbetering of gevaarlijke situatie te melden. Zo helpen we een dialoog op gang die onze wegen en vaarwegen in de nabije toekomst zichtbaar zal verbeteren. Bij flevowegen.nl gaan we ervan uit dat iedereen zich netjes aan de snelheidsregels houdt. Maar een vergissing is menselijk. Daarom herinneren wij je regelmatig aan de snelheidscontroles langs de weg. Zo houden we elkaar scherp. Omdat we in Flevoland bewegingsvrijheid hoog in het vaandel dragen, maken we onze wegen overzichtelijker. Nemen we zoveel mogelijk obstakels voor je weg en hebben wij deze handige tool voor je ontwikkeld. Hou flevowegen.nl in de gaten. Maar belangrijker nog, hou vooral je ogen op het verkeer. flevowegen.nl. Het platform voor wegen en vaarwegen voor en door provincie Flevoland.